Hallo en welkom bij Palsend Model Train Stuff. Nieuwe ronde, nieuwe ganzen. De wagons van vorige week zijn verkocht. Dat ging wel goed. Dus nu een uh, beetje meer. We beginnen met Mehano Rails. Dit is uh, Stalen Rails. Als dus ik me niet vergis. Even kijken. Ja, dit is Stalen Rails. Het probleem van stalen rails is dat het niet makkelijk schoon te houden is. Dus uh, als je dit ergens uh, gebruikt, zorg ervoor dat je er goed bij kunt met je railgum. Want je gaat het nodig hebben. Dat is dan ook de reden dat ik het niet gebruik. Want het wil nog wel eens bij mij onderop achterin een, uh, op de baan liggen. Dus die gaat weg. Verder in de categorie rails. 7 stuks oude Fleisman wissels Waarvan ik in, in het verleden een aflevering heb gemaakt over hoe je ze kunt uh, repareren. Of in ieder geval pogen tot. Uh, in de comments van dat filmpje staat hoe je het daadwerkelijk moet doen. Uh, mijn poging is niet heel succesvol, zoals je ziet. Uh, de uh, reden dat ze weggaan is dus de betrouwbaarheid. Uh, ik zou ze kunnen verbeteren en daarmee worden ze bruikbaar, maar ik heb uh, van andere uh, kijkers een donatie gehad met een aantal wissels. Dus ik heb genoeg betrouwbare wissels om hier niet aan te gaan beginnen, dus ik, ik uh, doe ze weg, want ze liggen eigenlijk alleen maar in de weg. Uh, de categorie rijend materiaal. 1 Lima Belgische spoorwegen. Zo, die ook. Rijdt. Kom. Als de wielen er goed op staan. Hij rijdt zoals een Lima. Goede reclame dit. Kijk. Hij rijdt zoals een Lima. Uh, niet geweldig. Ik denk dat hij een stuk beter zou rijden als ik de wielen schoon zou maken. Maar uh, ik uh, doe hier verder niets uh, mee. Deze is meegekomen een keer ergens mee. Ik was niet van plan uh, hier uh, iets mee te gaan doen. Laat staan, digitaal maken. Dus deze gaat uh, ook de verkoop in. En als laatste een Merklin. Want ik rij geen Merklin. Dit is een kleine uh, locomotief. Met de bekende sleper moet eigenlijk ook een keer schoongemaakt worden en gesmeerd worden ik heb geen idee of dat hij rijdt ik denk het wel uh, maar ik verkoop hem als niet werkend omdat ik het ook niet goed kan testen um, dat is het voor deze week er komt nog uh, meer aan maar ik uh, moet natuurlijk uh, alles wat ik verkoop ook inpakken en verzenden en zo en ik wil er geen dagtaak aan hebben dus ik doe het in kleine beetje uh, alle advertenties weer in de comments zetten. En je zult ook zien dat oudere uh, van deze filmpjes, zoals die van de vorige keer met de merkende wagons, verdwijnen omdat ze verkocht zijn en verder niet echt veel toevoegen aan uh, dit kanaal. Uh, in ieder geval bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.